Ik zou zeggen, kom dan maar op met je vragen. Niet te moeilijke vragen, toch? Bent u dan zenuwachtig voor de verkiezing? Krijgt u wel eens Uhm... Uhm... <laughs> uh, um... Heeft u zelf ook zo'n paneel op? Oeh, dat is een goede vraag. Hmm. Oh. Wilt u een uh, Snapchat-selfie met ons maken? Tuurlijk. <laughs> oh jij. Wat is jouw favoriet? Deze. Ja, dit is het. Ja, van de nee. Dap, van 2016 dat er waren. Ik was vereerd met jullie als geslaggever en ik deed het heel erg goed. Ontzettend bedankt en tot gedaan. <laughs>